Zo lieve YouTube-kijkers van De Stofjes, een hele goedemorgen en het is me gelukt. Vijf rondjes vandaag, yes! Heerlijk. Ik voelde me lekker. Was goed. Uh, ja, ja, dat. Ik zat uh, lekker in, uh, in het ritme om te lopen. Misschien ook een beetje de, de omstandigheden, minder druk. Vanmiddag een uh, half drie. En uh, in hees. Uh, en zoals ik al zeg. Dus uh, ja, dat. En uh, alles bij elkaar. Ja, ik, pff, ja. ik weet niet, ik voelde me gewoon, uh, gewoon goed vandaag. En uh, bij, uh, bij rondje nummer drie dacht ik van: uh, ah, kijk, al uh, vier. Maar toen had ik vier aan het lopen, en dat ging eigenlijk best lekker. Dus ja, dan, uh, dan de vijlen maar achteraan. En dus uiteindelijk is dat uh, toch wel goed, toch wel lekker. Op het moment dat je dat uh, dan gaat doen en het, het loopt lekker. Um, um, uh, heel, heel, heel kort had ik een uh, gedachte om misschien te gaan kijken voor rondje nummer 6. Zo lekker ging het eigenlijk. ben vandaar ligt nog niet meteen gaan overdrijven. Um, dus ja. Uh, laat eerst maar eens kijken dat ik uiteindelijk tot, tot die, uh, die, die vijf constanten uh, kom. Natuurlijk heeft het ook een beetje te maken met de tijd die, uh, die je hebt. En, en dan kun je zeggen, ja, dat moet je vroeger gaan lopen. Dat klopt maar als het nog te donker is in het bos, dan, uh, ik heb dat één keer gedaan, is morgens vroeg. Ik het was eigenlijk nog te, te donker. Het was wel tricky om dan in het bos te gaan lopen. Je ziet niks. Natuurlijk loop je iedere keer hetzelfde pad. Maar je weet nooit uh, wat je uh, kwijtje is. Dan uh, stap je zo in. Dus risico wil ik dan niet gaan lopen en uh, ja, nogmaals vandaag uh, later voetballen dus dat scheelt we ook weer een stuk gisteren met de meiden 4-4 competitie was sinds uh, het sluiten van de, van de corona we uh, kwamen maar heel snel achter op 2-0 toen we op een 2-1 en uh, toen hadden we eigenlijk de mogelijkheid om de die 2-2 te maken net voor was dus, nog 3-1 nou goed, in de rust. Uh, gewoon even erover gesproken van jongens, uh, dat, dat kan niet. Want uh, wij waren zeker niet slecht en zij waren ook zeker niet goed. We hebben gewoon uh, veel persoonlijke fouten gemaakt. Uh, niet scherp genoeg beginnen, uh, noem maar op. En zij wel. Daar hebben ze de eerste twee uh, doelpunten een beetje mee gescoord. een Beetje rommelig achterin. Nou ja, en uh, tweede helft uh, gaat beginnen en toen uh, was het uh, alweer heel snel 3-3. Uh, Als het was goed, dan ben je in, in een goede moed en dan krijg je uiteindelijk toch nog een keer die, die 4-3. De 4-3 tegen, um, nou dan moeten we eventjes de schouders eronder gezet worden en daar hebben ze ook echt gewoon goed gedaan. En uiteindelijk is het 4-4 geworden en dat was een mooi resultaat, een goed resultaat. Natuurlijk uh, van beide kanten alle twee nog de, mogelijkheden, de mogelijkheid gehad om, um, om uiteindelijk de wedstrijd te winnen. Alsnog. Maar uh, ja, dat gebeurde niet. En ik denk dat het ook goed was. Dat was uh, uiteindelijk toch een, ja, wel een potje. Zeg maar. Dus ja. Hebben ze top gedaan. We hadden het een en ander uh, nog doorgegeven. Of besproken Over uh, de tweede deel van, uh, van de competitie. Of hoe dat nu, uh, nu gaat. Uh, natuurlijk door het corona- en quarantainegeval. Er zijn natuurlijk ook uh, mensen bij die ja, zijn in ze quarantaine, toen mochten ze niet voetballen, nou, die regel is nu wel afgeschaft, gelukkig. Dus dan kun je zeggen van nou, ik moet in quarantaine, tenzij ze natuurlijk echt uh, de, uh, de symptomen hebben. Dan is het een vraag uh, van dan moet je gewoon thuis blijven, zo simpel is het allemaal. Maar heb je geen klachten dan kun je natuurlijk gewoon komen trainen. En ik heb ook gezegd jongens, we moeten als we iets willen dit groepje uh, kan veel meer dan wat ze nu laten zien. Maar ja, dan moeten ze wel komen trainen. Want uh, er is uh, geen één speler, er is geen één sporter die uh, zonder trainen qua, uh, resultaat kan halen. Dat is toch gewoon niet. Dan kun je zeggen van uh, ja maar. Nee, die is er niet. En dat is, uh, ja, dat is soms wel eens last natuurlijk, want weet je, ze doen het allemaal voor hun plezier. Maar dat zit. Er zit gewoon best wel wat potentie in die groep. Met betrekking tot, uh, tot voetbaltechniek. Uh, en uh, ja, die, wil ik, die wil ik dan wel een beetje gaan, gaan proberen uit te breiden. Ja, daar moeten ze wel voor gaan. En om dan een, een verschil te maken dat één uh, uh, iemand die zet een boksel op school. En die, is gewoon, die redt het gewoon om alsnog te, te komen trainen. En de anderen zitten zit in Nijmegen op school, zou hem in principe ma makkelijk kunnen redden. En die zegt gewoon van, ik heb druk mijn school. Dus ja, dat is een beetje het instellingsmomentje. En ik heb dat gisteren nog een keer aangehaald. Dat ik best wel jammer vind dat het zo gebeurt. Dus we wachten af wat er nou gaat worden. Ik hoop in ieder geval dat er per training steeds meer, of dat er meerdere komen in plaats van 6 tot 8 personen. Was dan uh, ja, is het lastig om dan mee te trainen. Dus ja. Uh... Nou, dat was het weer. Kleine kort zonnig praatje. Ik zou in ieder geval zeggen: van, uh, als, het, uh, als je ervan genood hebt. En, uh, um, we even, het zijn korte stukjes, dus uh, uh, heel veel andere praten Zo kan ik, doe ik er gewoon niet bij. Ik ga het niet heel lang maken. Dus uh, ja, het was weer, uh, was weer een kort praatje. Nogmaals, vijf rondjes. Ben ik, ben ik wel tevreden over. Nogmaals, ging best lekker. Nog een oefeningetje gedaan daarna. Uh, ja, gewoon lekker. Ik ben de zondag goed begonnen. Dus zou ik zou nu even zeggen: top, blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op de kanaal. Dan uh, krijg je meer te zien. En dan uh, wil ik hem misschien uiteindelijk ook weer uh, verder gaan uitbreiden. Dat loop ik al eventjes uh, te roepen. Dat ik weer wat wil, uh, wil uitbreiden. Ik ben even aan het, aan het bedenken wat ik, wat ik nou ga doen. want ja, Je moet natuurlijk wel even iets anders doen dan anderen. Denk ik. Maar goed. Voor vandaag in ieder geval uh, genoeg. Nogmaals. Blijf een ogen omhoog. Even abonneren op het kanaal. De stofjes. En dan uh, zien we volgende week weer terug. Ik zou zeggen. Tjoe.